Ik, ja, ik ben jean Broeren, nog steeds 52 jaar. Ik uh, werk in de isolatietechniek en als gemeenteraadslid in Nijmegen. Ik woon in de wijk Brakkestein. Wat prettig is aan de wijk Brakkestein is uh, het dorpse karakter wat je hebt in principe. Je hebt ook je eigen bakker, je eigen slager, je eigen groenteboer heb je daar. We hebben ons eigen voetbalclub, hebben we. dus het is eigenlijk een dorp in de stad. Ik ben er geboren en ik zal ooit ook doodgaan, denk ik. En die is ook een hele belangrijke verbinding voor mij met de stad. Uh, Nijmegen is een. Uh, we hebben 177.000 inwoners hebben we. En, en toch is het een ons ons cultuur. Het zijn allemaal uh, uh, het dorpse karakter in de stad. Uh, is, ...blijft toch behouden en ja, we zijn hier voor niks ook de, de noordelijkste stad van het zuiden. Het Bourgondische komt hier altijd terug en uh, ja, Nijmegen is een stad die alles heeft. Dat is gewoon. Als je bijvoorbeeld hier op de Waalkade staat, je loopt naar rechts en je loopt de ooipolder in... ...en je staat tussen de, tussen de ja, wilde dieren, klinkt misschien zo raar... ...maar tussen de grote grazers en tussen uh, de koningspaarden in en zo allemaal. Je loopt naar de overkant, je, je, je, je staat op het strand. Maar Je denkt, van, nou, we hebben het wel gehad in die zon, we lopen terug naar de stad. Je stapt het terras op, je gaat een biertje drinken. Er heel veel mensen wonen die altijd wel iets aan te merken hebben. Dat valt sowieso op in Nijmegen. Het, het nuilen, uh, daar staan we onbekend in Nijmegen. Maar het is wel zo van, het is ook maar mooi dat iedereen ook een mening heeft. In Nijmegen staat er onbekend natuurlijk. Ja. Het nuilen, nuilen, nuilen. Dus, grote bek, maar een klein hetje. Allereerst een uh, veilige en leefbare stad. En we zien nu overal hè, dat er overlast is op bepaalde plekken, dat bewoners gewoon niet, dreigen niet veilig voelen op bepaalde plekken. En ja, Mede ook door de inzet van, van onze stadspartijen wordt daar ook uh, tegenwoordig ook goed op ingezet. Wat ik Nijmegen nog meer zou kunnen is een groene long in de stad. Het, het stadseiland, dat we, die, dat we het niet bebouwen. Dat stuk dat is een uniek stuk eigenlijk van de stad. Als je het ziet in andere grote steden, zoals bijvoorbeeld Valencia, daar hebben ze dat Turia Park midden door de stad lopen en zo. Nou, dat is geweldig. Wat me opvalt aan Nijmegen is eigenlijk als ik er niet ben. Dan, uh, dan, dan dat gevoel van dat je weer verlangt naar je stad. Weet je, ik ben regelmatig op vakantie in het buitenland en dan is het toch van, uh, je mist je stad. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen met jou in deze stad.